Kijkers. in deze aflevering gaan we verder met, het, uh, met de golf, het kadaan. Uh, ja, we zullen snel aan de slag gaan. Hierachter is het te doen. De lagertjes, uh, ja, de, ik weet niet hoe die lagertjes precies zitten, maar, maar de lagertjes van het kadam, die maken geluid. En uh, ja, moeten we de boel loshalen? Steuntje eronderuit, Achterste motorsteun of ja. Ophanging hier van de motorversnellingsbak. De kap los, de, de, de deksel los. Dan loopt de olie eruit. Ik uh, wil nog heel eventjes vertellen dat ik een uh, nieuwe camera heb gekocht en uh, ja ik moet nog eventjes oefenen met deze camera dus de beelden kunnen wat afwijken zijn som soms misschien niet helemaal scherp uh, even kijken hoe het licht zit maar ik ga mijn best doen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 zo een vuilader lekken dat is niet goed dit haal ik uh Haal ik uit kedan Ja, zet ik het cadam er eens uithalen. Kijken hoe, uh, of die lagertjes aan de zijkant uh, het probleem zijn. Lieve kijkers, we gaan het afsluiten. Dit was het voor deze keer. De volgende keer gaan we verder met de golf. Uh, vind je deze filmpjes leuk? Dan abonneren, duimpje omhoog en uh, vertel het een ander. Uh, heb je op of aanmerkingen? Schrijf het dan in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe!